Ooit op straat. Er werd gekozen. Het zweet brak me uit. Ik dacht, ik ben vast voor als laatste aan de beurt. Maar hier niet. Hier ben ik met mijn vrienden. Hier ben ik niet anders. Want hier kies ik. Er is altijd wel een sport waar jij je lekker bij voelt. Ontdek het tijdens de Nationale Sportweek. Van 16 tot en met 25 september.